Ik zou heel blij zijn als er in Nederland meer publiek-private samenwerking mogelijk zou zijn. Voor ons is het heel fijn om ook weer een kanaal op YouTube te hebben. Wat is de strategie van Amazon Prime Video? Ik ga in gesprek met de head of content Kaya Wolfers. Welkom bij CVD TV. Kaya, van harte welkom. Laten we dus beginnen met je uh, persoonlijke cv. En dan gaan we hem niet uh, heel uitgebreid behandelen, maar ik vond het wel frappant dat je ooit scheikunde hebt gestudeerd. Dus even in een nutshell, hoe kom je van scheikundestudent naar je huidige functie? Ja, dat is een, een, een gekke route geweest. Ik, uh, ik, ik kom uit een heel creatief nest. Uh, mijn, uh, mijn ouders waren... Nou, mijn vader was arts, uh, maar uh, schreef veel boeken. Mijn moeder ook, maakte films. Dus ik dacht altijd van, nou, ik moet zo ver mogelijk bij de creatieve industrie... Uh, uh, vandaan blijven, want uh, dat uh, is veel te turbulent. Ja, want die invloed was bij school. Je was, je was eens kind, toch? Uh, ja. ja, ja klopt, dus je had klopt. echt een en al creativiteit ja. uh, om ja, je dus heen. Ieder, je condoleert nog overigens met je vader. Want dank. Die, is pas, die is niet zo lang geleden overleden, toch? Ja, was was uh, een jaar Ja, jaar. ja, ja, ja. ja. ja dat uh, dank. Ja. Uh, maar inderdaad, het was een heel... Uh, Turbulent leven natuurlijk, iedere afwijzing of toekenning van subsidie, et cetera, ja. had heel veel impact. Ja, op wat er op de boterham kwam ook. Ja, precies. <laughs> um, en toen dacht ik van ja, ik wil, dat wil ik niet. En ik was vrij goed in beta, dus ik dacht, uh, en scheikunde ook in de middelbare school, dus ik dacht ik ga dat doen. En ik kwam er wel in de loop van de studie achter van ja, uh, ik geloof niet dat ik uiteindelijk scheikundige wil worden. Dus mm -hmm. ik ben wel vroegtijdig eruit gestapt. Mm -hmm. Uh, en toen heb ik een brief naar uh, eentje naar uh, Joop van de Ende en een naar John de Mol uh, gestuurd. Uh, van: uh, ik, uh, ja, Mijn droom is het uh, om bij jullie te werken. <laughs> en uh, Joop van de Ende, tenminste hij zelf niet, uh, maar Johan Nijenhuis reageerde. Ja. En toen mocht ik niet bij Goede Tijden aan de slag. Daar was ik op gesprek, maar kon ik uiteindelijk bij de Soap Goudkust aan de slag. En dat was mijn. Uh, Als? Uh, als assistent opnameleider ja, ja. dat uh, kwam neer op uh, acteurs van en naar de set brengen. Ja, ja, ja, ja. precies. Ja. Uh, maar dan vertel je toch even vanaf je scheikundetijd al dat je, dat je of was dat dan een, um, uh, was dat ook echt waar dat het je droom was? Of had je zoiets van dat is een mooie manier om binnen te komen om te vertellen dat ik een droom heb? Ik, ik kwam er tijdens mijn studie achter, misschien wel ook door verwijderd te zijn van dat, uh, dat nest waar ik in opgroeid was, dat ik, dat ik toch gewoon. Uh, het fenomeen van uh, mensen entertainen, raken, uh, mm. door dingen te maken, dat dat, dat gewoon ongelooflijke aantrekkingskracht had. Toch uh, de, de magie van tv specifiek of is het, gaat het, is het abstracter dan dat? De, misschien de magie van content. Het idee ja. dat je met dingen bezig bent en dat je mensen... Soms de meest intieme plek uh, waar ze zitten, of de intieme plek klinkt een beetje vies. Maar ja, ja. Ik bedoel, ja, ja. Thuis. Uh, op de bank ja. thuis, ja. of als ze in hun een eentje ja. iets zitten te kijken, of als gezin. Uh, dat je ze daar iets kan geven, uh, wat ze verrijkt, raakt, onthoort mm. uh, mm. of, of, of alle andere dingen manier van de emotie teweeg brengt. Bioscoop vind ik datzelfde, maar ik moet wel zeggen dat ik dat gevoel van thuis uh, super spannend vind. Mm. Of in de, in, in de intimiteit van uh, waar mensen mee bezig zijn. Dan kun je op twee manieren kijken naar de huidige tijd. Uh, de, aan de ene kant kun je zeggen, joh, het is niet meer wat het was. En uh, ik ken nog de tijd dat ik met uh, gewassen uh, in mijn pyjamaatje voor de televisie, voor de beeldbuis zat. Uh, aan de andere kant kun je zeggen, het is een waanzinnige tijd. Uh, want er is nog nooit zoveel gekeken en nog nooit zoveel media geconsumeerd. In welke vak zit jij? Uh, ik, ik zit absoluut in het laatste vak. Ik denk dat het ontzettend tof is dat er zoveel keuzevrijheid is. En dat er zoveel mogelijkheden zijn om content te consumeren. Mm -hmm. En daarmee is het niet... Kijk... Historisch is het natuurlijk altijd iedere keer als er een nieuwe vorm van, uh, van media komt of van, uh, van content of van andere mm -hmm. dingen, is er altijd een legitieme bezorgdheid over. Haalt dat niet het oude weg? Yeah. Um, ik denk dat dat niet klopt, omdat uiteindelijk... Uh, de menselijke behoefte niet, niet gigantisch verandert, alleen dat het op de plekken waar je bent soms het leven aangenamer maakt. Mm -hmm. Ik ben blij dat nu de mogelijkheid er is, omdat ik een super saaie uh, treinrit heb, mm -hmm. dat ik heel vaak op de trein ga, dus hoe kon ik op dit voorbeeld, maar toch, <laughs> uh, dat je dan een serietje kan kijken. Yeah. Uh, en ik denk niet dat ik me dat überhaupt goed kon voorstellen uh, tien jaar geleden of vijftien mm. jaar geleden, nee. dat, dat ik dat zou doen. Mm. Um, ik vind het bijzonder dat je op dat kleine vakje als je telefoon inderdaad heel veel kan. Uh, ik, ik vind het, uh, maar ik vind het ook fantastisch dat uh, het gezamenlijk kijken met een heel gezin naar iets, en zelfs al hebben, hebben je kinderen er nog een tweede of derde scherm bij, mm -hmm. um, dat dat ook niet weggaat. Ja. Uh, dus volgens mij is het een verrijking. Alleen je ziet wel, bij iedere verrijking is dat je met elkaar moet uitvinden waar het, waar het evenwicht zit. Ja. Dus uh, Soms doe je een paar stappen naar voren en moet je daarna weer een paar terug doen. Mm -hmm. uh, maar nee, ik... Uh... Je zegt eigenlijk dat technologisch, uh, zijn het best wel revoluties hè, die, die gebeuren en innovaties die keihard gaan. Maar je zegt eigenlijk dat de evolutie van de kijker, noem ik het maar even, die loopt eigenlijk veel vloeiender. Ja. Die, die, die, die ontwikkelt zich ja. gestaag. Die gaat niet zo revolutionair eigenlijk. Um... Wel? Nou, die gaat revolutionair in de zin natuurlijk van waar die kijkt mm. en ook wel uh, op welke momenten. Mm. Daarin wel, wat hij mijns inziens dus niet doet, is heel de behoefte van die kijker verandert niet. Mm. Dus die heeft nog altijd behoefte aan content om bijvoorbeeld tijd te overbruggen, om even te ontsnappen aan de situatie waar hij in is. Dat ontsnappen is een heel belangrijk element, mijns inziens. Mm -hmm. um, <laughs> Maar ook soms het samen beleven uh, van ja. dingen. Ofwel tegelijkertijd, hè, dus dat je met je hele gezin iets zit te kijken en samen ergens van geniet. Of dat je iets kijkt waarvan je weet dat je de volgende dag uh, acht collega's vindt die hetzelfde hebben gekeken. Zodat je daarover interactie ja, kan maken. Het hebben. wordt misschien wel spannend om erover te praten nu, want jij zit pas in aflevering twee en ik zit al in aflevering zes. Precies, precies, ja. Ja, dat is het ja. grappige van nu. Ja. Ja. Laten we eens naar Amazon Prime kijken, want je, want je zit er nu een jaar of twee, toch? Ik zit twee jaar, gisteren twee jaar. op de kop af, twee ja. jaar. Nou, gefeliciteerd. Ja. Nou, Witte Broods Week helemaal voorbij nu. Ja. Zit er keihard in. Jouw functietitel, dan zijn ze, die Amerikanen zijn er altijd goed in. maar je, Want je heet nu Head of Content, toch? Ja, klopt. En, maar dat was eens iets met acquisition of zoiets, toch? Head of toch? Content Acquisition, wat, ja. is het, wat is het verschil dan? Het, het verschil is zuiver cosmetisch. Ik denk dat Head of Content iets, uh, iets makkelijker uitlegt. Uh, waar ik in de kern voor verantwoordelijk ben, is het aankopen van bestaande content <laughs> en... Het uh, slim samenwerken met partijen waardoor nieuwe content mogelijk is. Helemaal het vanaf scratch uh, uh, ontwikkelen en produceren van content. Dat ligt bij mijn collega Jacobin Nijhof. Okay. Uh, die is head of studios. Hè. Dat is echt, uh, die geeft echt opdracht, die is eigenlijk die pakt de producent een rol. Het blijft de commissioning. Het is niet het zelf produceren, maar dat is wel he heel erg hands on. Ehm, het. het... Nee, even, even voor de duidelijkheid. Uh, want ik, ik vind het interessant, want ja. er wordt niet zoveel gesproken over hoe, dat, hoe dit nou allemaal werkt. En ja. ik ben oprecht nieuwsgierig. Um, uh, want uh, je zegt aan de ene kant koop je content, uh, ja. maar in hoeverre zijn jullie, zijn jullie opdrachtgever? Ja. Hè? Um, vanuit studio's? Uh, yeah, whatever. Dus, dus vanuit mijn collega die yeah. geeft inderdaad opdracht tot. Zo van, we willen een serie uh, die daarover ja, gaat en die gaat gewoon producenten benaderen en dat wordt een pitch en eentje wint en die gaat het maken. Moet ik het zo zeggen? Ja, we ja, heel plat vertaald? Ja, daar ja, okay. dat, dat, dat komt het wel op neer. En, en jij kijkt meer naar strategie van, hé, hey, wat voor soort content zoeken we? Ja. Uh, en kunnen we dat inkopen? Precies. En hoe, hoe krijgen we een content aanbod? De breedste zin waar onze klanten het meeste plezier aan hebben. En dat haalt natuurlijk deels uit wat de klanten je vertellen. Uh -huh. uh, en deels uit je kennis over nou ja, wat werkt in, in andere landen... Ja. en wat werkt op, op, op, op, op, uit je ervaring. Jij kijkt naar Benelux? Uh, ja. Oké, okay. ja. Ja, ik vind het altijd heel leuk dat ben Benelux... maar er wordt dan zelden gepraat over Luxemburg... maar het is bijna altijd ja, Nederland en België. Ja. Maar het is best een ander landje. Ja. Leuk is dat uh, onze... Onze baas woont in Luxemburg, uh, dus die is heel betrokken bij, uh, bij, de, bij, de, bij de Bij de luxe van ja. Benelux. Ja. Maar dat, wat ik me dan even afvraag, even om het systeem te snappen hoor. Dat is dat jij geeft niet letterlijk uh, opdracht. Jij kijkt naar bestaande content. Maar als ik me nu even verplaats als producent... en ik zou een mooie drama serie willen maken... voor uh, die waarvan ik denk, hé, hey, die moet op Amazon. Dat ga ik natuurlijk niet zelf voor eigen rekening risico produceren... en dan wachten totdat jij langskomt van... hé, hey, ik heb zo'n serie nodig. Dus hoe vind jij... Content die kwalitatief goed genoeg is en waar jij de opdracht niet voor hebt gegeven? Dat is, uh, er zijn heel veel projecten natuurlijk die uh, voor de koopproductie zijn. Tussen verschillende landen of uh, tussen Nederland en België. Waarin je uh, het Nederlandse deel kan leveren. Er zijn natuurlijk ook Haken. heel veel projecten die zitten in dat soort van grijze gebied tussen mij en studio's. Dat ik. Je werkt ja, natuurlijk kan heel voorstellen. Samen, ja, kan me voorstellen. Uh, waarbij zij echt uh, de, de, de, de, de keuze maken van nou, uh, zijn wij de... de, de, de, de zeg je dat? De hoofdcommissioner in iets. Ja. Laten we hier vol, uh, vol voor gaan. Mm -hmm. En dan kunnen we altijd kijken of het meer in mijn bakje past of in haar bakje. Ja, Klinkt een ja. beetje gek. Ja. Maar uiteindelijk doen we er alles aan om te zorgen dat de content waarvan wij denken, dat die resoneert bij onze klanten. Dat die belangrijk is om te hebben. Dat die er ook. Zo snel mogelijk en zo goed mogelijk komt. En hoe, uh, hoe doet uh, Prime het hier ten opzichte van andere landen? Um, dat Hoe word je dat het makkelijkst? Kijk, de... wat je natuurlijk wel ziet is dat in, uh, in sommige landen is Amazon een, uh, al langer aanwezig. Uh, en dat, dat heeft natuurlijk... Uh, absoluut uh, voordelen als je ja. naar Duitsland gaat is uh, amazon.de is, een, uh, is een, een heel erg gekende winkel uh, amazon.nl is dat nu in Nederland ook uh, maar hè, daar zijn we met z'n allen wat nog maar wat korter mee bezig ja. uh, dan in Duitsland uh, dus ja ik vind wel uh, dat wij uh, nog beter aan onze klanten kunnen uitleggen uh, wat wij bieden en wat, ja. wat, uh, wat uh, de benefits zijn. En wat je als, uh, als Prime Video natuurlijk nog meer krijgt dan alleen maar video. Leg eens uit dan. Nou ja, als je een, uh, een, een subscriber bent van Prime Video, kom je in aanmerking voor alle Prime Benefits. En dat zijn ook dat uh, uh, uh, uh, uh, is free delivery, same day ja, delivery precies. op sommige plekken. En ook uh, gratis fotoopslag. Dat zijn eigenlijk gigantische dingen waar mensen apart vaak nog ook nog voor betalen mm, bij... Uh, dat weten heel veel mensen misschien nee, niet. Precies. Je noemde even snel foto-opslag. Precies. I didn't have, ja. ik had geen idee. Ja. Dat Prime inderdaad dat bezorgding, ja. dat wist ik wel, maar ja. uh, extra opslag wist ik bijvoorbeeld niks van. Nee. Als, uh, ik kreeg allerlei. ook nog, kijk, wij kosten 2,99 euro per maand. Dat is, dat is echt uh, niet veel geld. Bedoel, nee. Natuurlijk, alle, alle geld is geld. Ja. Uh, maar ik merk gewoon dat heel veel mensen nog niet goed genoeg weten. Um, of ja, nog niet goed genoeg door hebben uh, wat wij kosten en dat dat gewoon uh, buitengewoon betaalbaar is. Ja, en wat ga je eraan doen? Dat, dat betekent dat wij uh, onze klanten en onze toekomstige klanten uh, daarin uh, beter van informatie moeten voorzien. Reclame maken heet het dan in Nederlands? Precies, niet? precies. Ja. Um, hoe... Uh, die vraag zul je niet voor de eerste keer krijgen. Maar hoe onderscheid je je in het landschap nu? Want er is natuurlijk een breed aanbod. Als ja. kijker geweldig. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik zep inmiddels niet meer tussen uh, NPO 1 en 2, maar tussen Prime en Videoland. En zie en kijk. En weet, noem het allemaal maar op. Aan diensten. Uh, uh, als jij nou kort moet samen van nou hierin onderscheiden, hier zijn, hierin zijn we echt anders ja. dan andere partijen. Wat is dat dan? Ik vind dat als je kijkt naar het aanbod dat wij hebben... dat wij een hele goede mix hebben van uh, internationaal en lokaal aanbod. Um, en even puur focussend op wat wij zelf uh, aan onze klanten geven. We hebben aan de ene kant shows zoals uh, LOL, uh, uh, Last One Laughing, de dat Nederlandse Wat een hit, versie. hè? Ja, dat is echt fantastisch. <laughs> en, en je ziet gewoon, kijk, daar, daar komt het... Aan de ene kant de internationale schaal heel goed samen met ja. uh, wat we lokaal voor onze klanten maken. Uh, het is een, een waanzinnig format dat uh, in Japan ooit ontwikkeld is en oh, in ja. heel veel uh, landen uit. Echt wa waanzinnig Werkt het in elk land? Uh, ja, het werkt in elk land. Oh, ja? Wat uh, ja. grappig, dat, ja, ja, ja. Dat, dat humor dan, of, of tenminste, hoe je daarmee om kan gaan. Ja, het is natuurlijk zo'n fantastisch concept. Ja. Bedoel, je speelde het als kind al, zeg, wie, kan het, hè? wie kan het langst uh, uh, niet in lachen uitbarsten. Dus dat is echt waanzinnig. Ja. Dat, dat, dat was er niet geweest. Ik moet je eerlijk bekennen, ik zal niet snel, ik ben altijd redelijk objectief in het interview, maar ik, ik keek naar de eerste vijf minuten en ik denk, is dit nou toch voor een belachelijk format? Ja. En voordat ik het wist, had de hele ja. serie gebingen. die is echt ja. gierend van het lachen. Ja, ja. dat is grappig ja. hè. Ja. Dus dat, daarin zijn we denk ik lokaal heel sterk. Ja. Uh, 1 maart is uh, de, de docu On uh, In Jumbo Visma live gegaan. Dat is ook weer heel erg lokaal. Mm. Uh, maar tegelijkertijd op een soort niveau, een kwaliteitsniveau, van ik denk, ja, we bieden hier echt iets bijzonders aan met zo'n documentaire. Uh, we hebben de afgelopen tijd Modern Love gehad, wat weer, vind ik, een hele mooie manier is om een, een Amazon-format te gebruiken om heel erg Nederlandse lokale verhalen te vertellen en mm -hmm. vooral ook Nederlandse makers de kans te geven om een keer op een wat groter doek te schilderen. Ja, dat, dat, dat klinkt gek, maar... En in Nederland zijn we toch gewend vaak wat kleiner te werken, ja, ja. dus dat is heel bijzonder. Uh, we hebben projecten gedaan als uh, uh, uh, Ruud Gullit die naar uh, Egypte reist om, om zijn obsessie met, uh, met piramides en farao's uit te leveren. Ook een project is wat, wat een, een andere partij niet had kunnen doen, maar mm. dat combineren we met uh, ja, waanzinnige uh, inter internationale content die mm. zo groot is, uh, die, uh, die, je, die je gewoon gezien moet hebben. Zoals uh, nee, Rings of Power, uh, de, de, de, ja, de denk ik de, de meest extravagante, grootse uh, uh, verfilming van uh, uh, de, uh, de Lord of Rings uh, ja. uh, uh, wereld eigenlijk. Maar ook The Boys, wat ik echt een te gekke, soort van superhelden spoof, maar ook niet spoof, want het gaat er wel over, maar aan de andere kant is het totaal anders en de humor is te gek. En die mix, mm. uh, die vind ik heel bijzonder. Hey, en wat, is de, uh, wat zijn de beweegredenen, de strategieën achter het keuzeproces? Want dat is natuurlijk iets waar jij met name ja. mee bezig bent, kan me voorstellen. Hoe doe je dat? Is dat een creatief proces, een commercieel uh, proces? Hoe, hoe, zit dat in, hoe ziet dat eruit? Uit, uiteindelijk probeer je je keuzes te maken op basis van uh, je klanten. Dat is echt iets, iets wat wij... Bij Amazon in de breedste zin is customer obsession is zeg maar ja. zeggen, de, zo ongeveer het, het, het principe waar, waar we het sterkst aan vasthouden. Ja. En dat betekent dat we in onze manier van denken en het maken van onze keuzes altijd bij de klant beginnen. En gaan nadenken over waar houdt die klant van, wat wil die zien en wat kunnen we bieden dat eigenlijk ja. meer en, en, en beter is. Waar die... Hè, waar die uh, maar bied je hem dan, het bekend fenomeen van de social funnel, noem ik het maar even, hè, van bied je hem dan steeds meer wat hij wil? Of stuur je, ik kan me voorstellen juist creatief te denken, wacht even, maar ik wil hem nu dit zijpaadje insturen, ja. want dit weet hij nog niet, maar dit vinden ze ja. volgens mij ook super tof. Hoe, hoe doe je dat? dat? Dat is een hele, wat je eigenlijk doet, is het combineren van wat je weet uh, over je klanten met wat je denkt dat je, dat je klanten willen hebben. Ja. En je kan natuurlijk ook best uh, een analyse maken over... Aan de ene kant weet je natuurlijk wat er in, in andere landen gebeurt. Ja. Dus je weet ook dat bijvoorbeeld in bepaalde landen mensen project X of Y leuk vinden. En tegelijkertijd um, weet je dat Nederlanders dat misschien nog nooit gezien hebben. Maar dat je wel kan denken, ja wij zijn de enigen die dat waar kunnen maken. Daar komt bijvoorbeeld LOL, zo'n goed voorbeeld. Ja. Ik denk dat dat... Een, bijna een te groot project is uh, om zomaar in Nederland te ontstaan. Dus dat, ja. dat kende men nog niet. Maar we weten dat het elders succesvol is. Dus je biedt ja. je klanten eigenlijk iets aan wat ze nog niet weten, dat ze daarna voor de rest van hun leven nodig gaan hebben. Ik overdrijf een beetje. Nee, het blijft televisie. Ja, uh, uh, wat, wat weten jullie van klanten? Want jullie, jullie hebben best wel wat... Is dat data met name? Ik bedoel, jullie weten precies wat ik doe en klik en kijk, toch? Nou, dat, dat valt heel erg mee. Ik, grappig genoeg, ik heb jaren natuurlijk als producent gewerkt. Mm. En ik moet zeggen dat... De, uh, uh, dat wij daar altijd heel erg leunden op kijkcijferanalyses uh, en et cetera. Dus op zich heb je, heb je altijd dat je uh, uh, data die je krijgt over je content gebruikt... om te kijken of je kan optimaliseren, mm -hmm. of je het beter mm -hmm. kan maken. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zit, zit een heel groot stuk in... Wat wij doen, is ook gewoon het zoeken naar de beste verhalen, de beste ideeën. En de dingen waarvan wij denken dat ze het beste passen mm. bij hoe onze, klanten, hè, hoe, hoe onze klanten denken en waar ze van houden. En dat brengen we ze. Mm. Ik denk dat de, het idee dat er een soort... Ik had dat zelf ook een beetje. Dag, dag één dacht ik van, oh, wat een feest. Joh. Dan, dan, dan, dan ga ik hier werken en dan krijg ik een soort op een presenteerblaadje, krijg ik een soort... Een soort magische predictive uh, ja ja uh, yeah. maar ja dat kan natuurlijk langzamerhand ik, ik vind dit ik vind dit echt het jaar van ai zo'n beetje hè, wat er gebeurt ja ik kan me voorstellen dat er bij jullie achter de scherm wat jullie kijk je zegt hè, toen jij producent was euh, ik moest er altijd hartelijk om lachen dat de kijkzuizen in nederland werden bepaald door 1250 agenemers ja. ja. kastjes die ergens ik zeg altijd voor de grap die bestaan volgens mij helemaal niet we zijn veertig nee. jaar lang voor de gek nee. gehouden maar bij amazon werkt dat natuurlijk even wel anders hè. jullie weten gewoon wat ik doe wanneer ik wat doe waar op klik, als je de AI op loslaat en je weet ook nog een keer precies naar welke beelden ik kijk, op welke beelden ik afhaal je kan natuurlijk helemaal los op uh, Als het, je kan bijna AI gewoon zeggen, maak maar een serie waarvan je met, met zekerheid kan zeggen, op basis van die algoritmes, dit gaat men mooi vinden gebeurt dat echt niet achter de schermen? Nee, het zou te gek zijn als dat zou kunnen maar uh, nee, nee, helaas uh, het is gewoon uh, nog een menselijk creatief uh, proces uh, absoluut, mm. en ik denk ook uiteindelijk uh, dat in de long run dat cruciaal is. Dus zelfs hoe meer tools je hebt die je inzichten geven, zal uiteindelijk die laatste slag zal altijd een creatief menselijke slag moeten zijn. Ik, ik, tuurlijk, de, de, de ontwikkelingen zijn waanzinnig. Mm. Ik, ja Als ik dat ChatGPT lees, zie ik ook van jezus, waanzinnig. Maar uiteindelijk is tot nu toe nog de, de, de engine van ChatGPT uh, maakt gebruik van geaggregeerde... Menselijke data van een jaar geleden. Mm. Dus ik denk dat, er, dat die menselijke component onvermijdelijk is. Ja, mag hopen. Ja. ja dat, dat we nog iets ja. van toegevoegde ja, waarde precies. hebben. Ja, precies. laten we daarom hopen. Um, hoe kijk jij naar um, uh, de... Ja, ik, ik weet niet of dat klassieke televisie moet noemen. Maar jullie spelen natuurlijk ook uh, tegen de, de, de het publiek en de commerciële omroepen. Hoe, hoe zie jij hun in dit speelveld? Wat uh, allereerst... Denk ik, wat goed is, een streaming service, tenminste, het is... We zeggen wel eens, uh, het is een beetje een... Uh, mensen noemen, noemen dingen heel vaak een streaming war, maar wij noemen het een streaming party. Beetje, uh, he, een beetje <laughs> makkelijk geformuleerd, maar het is natuurlijk wel zo. Uiteindelijk... Vanuit jullie point of view wel. Maar. Een, een streaming Ja, maar streaming is geen zero-sum game. Mm. Uh, lineaire televisie wel, want je kan maar één net tegelijk kijken. Ja. Yeah. Streaming is, je kan meerdere abonnementen hebben. Je gaat voor het ene naar het ene, voor het andere naar het andere. Dus ik geloof wel dat, hoezeer het ook soms wordt opgekookt als een soort war, mm. is het dat niet per se. Het is gewoon, er, zijn meer, er is meer keuze voor de kijker, voor de, voor de klant. Mm. Um, tweede deel van je vraag. Dus ik zie dus ook uh, uh, partijen niet automatisch als concurrenten, maar ook als... als uh, ja, andere partijen waar je ook weer potentieel mee kan samenwerken. Nou, als we kijken naar publieke omroep en hè, om even toe te spitsen. Dan nee, denk ik wel, ik zou heel blij zijn als er in Nederland meer publiek-private samenwerking mogelijk zou zijn. Uh, en dat is iets waar, wat wij heel erg ambiëren. En wat we in andere landen ook doen. En, en daar is heel veel te winnen in Nederland. Geef dat eens vorm. Maak dat eens concreet. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk in Vlaanderen. Wordt al sinds jaar en dag samengewerkt tussen streamingpartijen en de publieke omroep. Hoe dan? Uh, nou, bijvoorbeeld Undercover is een prachtig voorbeeld. Dat is een, een Vlaamse serie die samen opgepakt wordt met... Een serie van de VRT die samen op wordt gepakt met Netflix. Die Netflix zelfs in Nederland presenteert als ja, ja. een Dutch original. Terwijl er eigenlijk behalve twee acteurs weinig Nederlands aan is. Mm -hmm. Maar dat is een hele succesvolle samenwerking voor alle partijen. En het is ook goed... Voor de, de, de consument. Want die ziet gewoon een, een, een hele vette serie ineens overal. Het is goed voor de makers, want die serie reist. Die gaat over grenzen. Uh, en dat is heel positief. En in Nederland zijn dat soort samenwerkingen er niet. Of in de kinderschoenen. Of, of ja, wordt, komen eigenlijk niet. Uh, is lastig niet samenwerken de grond. met het publieke dan? Laat ik het zo zeggen. De, de publieke omroep. daar zitten fantastische mensen. Uh, die, waar je ook individueel heel goed mee kan schakelen of werken. Alleen, uh, nou ja, je, je ziet, het, het, het komt er niet, hm. hopelijk komt het er wel. Maar, maar en nog als dit, hoor. Want het is altijd, het is altijd, dit wordt altijd gevoel, als publiek omroep wordt altijd gevoelig op een of andere manier. Maar ja. wat mij betreft niet. Hoor. Maar ik zit, ik zit mij echt oprecht af te vragen. Ik snap dat het voor de publieke van toegevoegde waarde kan zijn, want zij krijgen toegang tot wellicht een prachtige serie die zij misschien een dagje eerder mogen publiceren en mooi kijken en jullie rollen er daarna internationaal uit. Maar als ik het omdraai, denk ik van, wat heb jij aan de publiek omroep? Waar, waar heb jij die voor nodig? Nou, omdat het heel waardevol is om natuurlijk die lokale expertise, die al jarenlang in zo'n publieke omroep zit, uh, op bepaalde thema's uh, heel erg elkaar te kunnen versterken. En daarbij uh, geeft het ons de kans om die content ook te laten reizen. Door echt. Gewoon... Ja, maar die snap ik. Maar kun je dan niet beter met de producenten in Nederland samenwerken? Dan... Ik snap de toevoegde waarde van... Ja, dus, ik wil ze niet bescheuren, maar ik snap de toevoegde waarde van de publieke omroepen niet zo dan. Als, als zenders, weet je. Ik snap, de, de producenten hier in Nederland, die, weet, die weten toch precies hoe die markt er hieruit ziet Als dus je daarmee gaat samenwerken, dan heb je toch de publieke omroep als kanalen niet nodig. Nee, maar in principe ben je natuurlijk gezamenlijk, heb je gewoon letterlijk meer middelen uh, ja, ja, om ja, tot iets veel moois te komen. Okay. Kijk, je ja. moet het niet gaan gebruiken, uh, zo'n samenwerking, denk ik, om iets, iets kleins of uh, oppervlakkig nee. samen te doen, nee. dat, dat, dan heeft het niet zoveel zin. Nee, je ziet ook als een budgetaire dat je samen projecten ook financiert. Precies. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, daar zit denk ik de, de aantrekkelijkheid in. Ja, ja, ja. nee, en, dat, en, en dat is een beetje wat, wat, wat lastig is, en dan spreek ik ook een beetje uit mijn eigen ervaring als wereld, uh, ja. is, is dat we eigenlijk al jarenlang in Nederland eigenlijk proberen, erg klein denken. Dus ja. we doen veel verdeel en heers, kleine budgetjes, en dat zie je ook bij het Filmfonds bijvoorbeeld. Uh, geef iedereen gewoon... Net te weinig, want dan blijven ze dankbaar en hongerig. Terwijl ik denk dat het zinvoller is om juist meer samen te werken en te kijken of je kan groeien. Ja. En, en dat vind ik jammer. Je ziet gewoon de afgelopen jaren. En natuurlijk, hè, de, we maken wel degelijk af en toe een kwaliteitsslag en er komen mooie dingen uit. Dus mm -hmm. dat, is, dat staat buiten kijf. Alleen we doen ook al jaren niet meer echt mee internationaal op drama dramagebied. Uh, ja. En als je dan naar onze Noordse collega's kijkt ook naar Vlaanderen, waar je heel veel publiek-private samenwerking hebt... Mm. ja, dan reizen die dingen de hele wereld over. Ja. Een goed voorbeeld vind ik dat Noordic Noir, uh, waar, hè, wat, wat de hele wereld over is gegaan... Mm -hmm. dat is niet alleen maar daar gebeurd omdat de publieke omroep erin heeft geïnvesteerd... maar juist omdat ze in een heel vroeg stadium ga, zijn gaan samenwerken met de ZDF... Mm -hmm. die heel veel, dus door te delen, eigenlijk een veel grotere serie hebben kunnen ja. maken die een kwaliteit kreeg, die kan reizen. Ja, ja ik hoor je, het, je, zegt, ja, je kan zeggen. We kunnen hier nog heel lang over door discussiëren. Ik ben heel, um, maar dat merk je misschien al een klein beetje. Ik, ik, ik, ik denk dat ik vind dat dit soort media niet gefinancierd moet worden door onze belastingcenten. Um, maar dat is een andere discussie. Denk wat ga je over het bestaansrecht van de publieke omroep ja. praten. Maar dat vind ik zo'n lastig. We hebben ook geen publieke kranten. Nee, ik, ik snap. Ik, ik snap dat. Tegelijkertijd is, vind ik het wel belangrijk dat er een sterke publieke omroep is. En een sterke publieke omroep is goed in samenwerken. Als je, mm. als je naar de BBC kijkt of naar ja. VRT, vind ik... Die werken goed samen en hebben dus ook een hele sterke positie. NPO heeft ook een sterke positie. Alleen, ik zie de neiging om op heel veel vlakken... gewoon allemaal eigen, eigen streaming service... eigen uh, uh, uh, contentverkoopbedrijfje, ja. eigen ja, ja. dit, eigen ja. dat. En daarnaast ja. zie ik ook de neiging om niet te willen samenwerken, uh, of tenminste in ieder geval niet tot samenwerking te komen met bijvoorbeeld streamingpartijen, uh, maar wel dan allemaal content gratis op YouTube te zetten. Van ik denk, ja, dat, dat, is, dat is ook een grote partij. Ja, want uh, hoe zie jij die rol? Want dat is toch een partij die we nog niet hebben besproken. Maar hoe zie jij de rol van YouTube vanuit jouw perspectief? Ik denk, kijk, ik denk dat dat een heel, ja... Dat, Voor ons is het heel fijn om ook weer een kanaal op YouTube te hebben. Omdat het een manier is om te communiceren met, uh, met uh, onze klanten. Mm -hmm. uh, we, zijn ook, uh, hè, we hebben een sterke following daar. en uh, Het is een, een andere manier om in dialoog te blijven. Ik denk wel dat het... Uh, kijktijd uh, is natuurlijk een ding, maar ik denk dat wij echt een, een ander... Doel, of hoe zeg je dat, een, een, op een andere manier onze customers uh, behagen via hmm. de streaming service met meer lange content, meer premium content en daarin echt iets anders doen. Is dan YouTube voor jullie een etalage, hoe ik het zo zie? Of is dat te plat uitgedrukt? Nee, in, in heel veel landen hebben we bijvoorbeeld ook wel uh, original content die speciaal voor YouTube gemaakt wordt. Dus dat okay. is allemaal wel degelijk voorstelbaar. Oké. Okay. Uh, en dat, dat doe je omdat wij denken dat wij willen op zoveel mogelijk plekken wel met onze klanten communiceren. Oké, okay, dus je ziet YouTube ook als een kanaal. Net zoals dat je streamt via een connected tv. Zeker. Ja, die, het, het wordt allemaal diffuus, want ik kijk ja. ook YouTube op een connected tv. Dus het, is, het loopt allemaal door elkaar. Ja. Maar dus hebben, jullie YouTube hebben jullie echt een YouTube-strategie? Of, of is, zijn daar mensen voor die daarmee bezig zijn? Ja, we hebben absoluut echt... Super, uh, uh, super slimme mensen. Dat is ook weer een, een echt een eigen afdeling, ja. die zich met de social strategie bezighoudt. En dat ja. is echt uh, gericht om op alle kanalen die er zijn, zoveel mogelijk met onze klanten te communiceren. Laatst wat ik je wil weten is. Dus je werkt voor een groot, best wel een aardig bedrijfje. Uh, doen we meer dingen dan alleen maar uh, mooie content maken. Uh, uh, Bezos is uh, de, de opertief. Uh, day one, dat is zo'n beetje zijn, zijn slogan. Hè? Dus elke dag is day one. Um, die mentaliteit, hoe, hoe uitzicht dat? Oftewel, dat is eigenlijk, hoe is het om te werken binnen zo'n concern? Dat, het is ontzettend inspirerend. Wat ik, uh, en dat heb ik, me ook, heb ik ook heel erg moeten leren. Uh, het is, ze noemen het wel eens... Uh, werelds grootste start-up. Maar ja. die mentaliteit, die zit er echt nog steeds heel erg in. Uh, maar, het, uh, maar het is niet alleen day one van... oh, uh, we gaan iedere dag wat anders doen. Maar het is ook een cultuur waarin we echt heel de lat heel erg hoog leggen. Dus ik werk met alleen maar hele intelligente, gedreven collega's. En ik zeg niet dat in... Uh, uh, alle vorige banen die ik had, niet zo was. Maar daar was iets meer een cultuur. Hè? De klassieke Nederlandse mediacultuur van... Wie het hart schreeuwt, krijgt een beetje gelijk. Veel en, vergaderen uh, met veel gevoel, mensen. Ja, veel... Uh, <laughs> wat, wat denk je? je? Je gut feeling. En dat doen wij niet. Je kan wel gut feeling hebben, maar je moet je gut feeling... Die mag je ook op vertrouwen, maar je moet hem ook kunnen onderbouwen. Zodat mm. we ervan leren. Dus mm. Zodat we steeds... Uh, onszelf blijven ontwikkelen. Mm. Dus zelfs al maak je vanuit gut feeling een goede keus... ...moet je alsnog die goede keus wel degelijk onderbouwen... ...zodat we hem nog een keer kunnen maken. Want anders is het, ja, ben je alleen maar afhankelijk van die gut de hele tijd. Ja, ja. En, en dat vind ik waanzinnig. Maar ik, ik heb ook wel echt momenten gehad dat ik er net werkte... ...en dat ik dan zei, ja, rood is mooi. Um, en dat mensen ze ja. aankijken, ja, waar is dat op gebaseerd omdat je dan merkt van ja, oh ja, ja. Vroeger zei ik dan altijd ja, dat vind ik en ik heb gelijk. <laughs> ja, dat, dat zit er niet in. Nee, dat werkt niet. Ja. He, daar. Nee. Ja. Um, als je nou uh, tot slot een, uh, een, een vrijbrief krijgt om een aantal dingen echt helemaal zelf uh, op te zetten. vanuit je eigen gut feeling, omdat jij het mooi vindt. zijn er dan dingen die nog op je verlanglijstje staan? Mijn. Uh, het grappige is. de Datgene wat mij drijft, is aan de ene kant ben ik dol op, op goede ideeën en, en heb ik allemaal droomprojecten uh, die ik waanzinnig vind. Maar wat ik nog veel spannender vind, is hoe kan je uh, de juiste mensen en partijen bij elkaar brengen om iets wat anders klein blijft, uh, groot te maken. En als ik kijk naar wat mijn, mijn persoonlijke ambitie is, en die, en, die, en die is gelukkig in lijn. Met, met onze zakelijke ambities mm -hmm. is hoe breng je nou uh, uh, creatief, creativiteit, uh, middelen en kansen samen in het land waar je werkt, zodat, zodat, zodat wat uiteindelijk daar komt gewoon fijner is, beter voor die kijker is. Hoe, hoe kunnen we bijvoorbeeld in Nederland leren van dat we aan de ene kant. Heel veel films maken. Heel veel van die films bijvoorbeeld het eigenlijk niet zo goed doen. Mm -hmm. Prachtig gemaakt zijn, prachtig gespeeld, supercapabele mensen. Maar eigenlijk niet scoren. En we ook films hebben die heel erg scoren. Alleen, daar wordt dan vaak een beetje op neergekeken. Zo van, ja, ja maar het, hè, maar het, het is niet goed. Maar ja, zo kan het niet zijn. Het kan niet zo zijn dat uh, je publiek uh, het niet weet. En degene die het die het maken wel, dus hoe kan je daarin van elkaar leren? Hoe kan je zorgen dat dat wat commercieel succes uh, bereikt? Hoe we daar de soort van learning points uithalen om over de hele breedte uh, de sorry de kwaliteit en effectiviteit van wat we doen omhoog te trekken. Ja. En en dat zou ik echt fantastisch vinden dat we dus uh, en dat we ook uh, hè, dat we weer Oscars gaan winnen en uh, en dat soort dingen. Dus eigenlijk uh, om het af te sluiten een grote een grote uh, oproep vanuit uh, uh, Amazon Prime tot samenwerking van uh, alle Nederlandse media partijen kanalen, uh, om de tafel en mooie dingen maken. Precies, precies. En dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Dat, mm. dat gebeurt, ik denk dat iedereen hetzelfde wil, alleen soms is er de angst iets kwijt te raken die het wint. Van uh, de mm. kans om iets te winnen, Heldere boodschap. Dank je wel, voor dit gesprek. Dank. Okay. En uh, dank je wel voor het kijken naar uh, weer een uh, prachtig gesprek uh, op, uh, op YouTube, op CVD TV. Een, uh, in een serie die ik samen maak met uh, Team 5PM, het youtube agency, waarin we gaan verkennen hoe de toekomst van online video eruit ziet. Nou, daar was deze uh, zeker een, uh, een prachtige aflevering van. Heb je zitten luisteren uh, uh, via je podcastkanaal, abonneer je dan. Dat kun je op YouTube ook doen. Uh, mijn dank is groot. En zit je op YouTube en je vindt deze video's tof, blijf even hangen over twee seconden, twee nieuwe. Voor nu, dank je wel. Hoi.